Welkom bij de aanspan- en ontspanningsoefening van vandaag. Ga zo gemakkelijk mogelijk liggen op je rug en sluit je ogen. Leg je handen, als je het prettig vindt, op je buik. En adem even diep via je neus in. En richt je op de ademhaling. Volg de ademhaling naar binnen. Via je neus in. En via je mond blaas je de lucht weer uit. En adem maar een keer heel goed door onder naar je buik waar je handen liggen. Een keer heel diep inademen. En via de mond weer uitademen. Via de neus weer inademen. En via de mond weer uitademen. En volg daarbij je eigen ritme. En stel je voor dat je bij elke uitademing wat spanning kwijtraakt. En terwijl je je zo richt op je ademhaling, raak je waarschijnlijk al wat meer ontspannen en zak je al wat dieper in de matras. Hoe voelt die ontspanning voor je? En adem rustig in en uit in je eigen tempo. Voel maar even in je lichaam hoe het daar voelt. Het is allemaal goed. Alles mag er zijn zonder oordeel. En hoe meer je je aandacht richt op die ontspanning hoe sterker het gevoel van ontspanning wordt. En naarmate je verder ontspannen raakt, merk je waarschijnlijk ook dat het gevoel dat bij die ontspanning hoort zich verder over je lichaam uitbreidt. Voel maar even hoe je lijf contact maakt met de matras. En ga met je aandacht naar je voeten en span je voeten aan. en laat los. Voel maar even na wat er gebeurt in je tenen, in je voeten. En voel die ontspanning maar even. de hiel van de voet, hoe die de matras raakt. En misschien vallen de voeten een beetje naar buiten. Dan komen we via je enkels aan bij je onderbenen. Span je kuiten even aan. En laat weer los. En voel maar even dat alle spieren ontspannen zijn in je onderbenen. En via je knieën komen we aan bij je bovenbenen. Kan je bovenbenen even aan. En laat los. En voel maar dat al je spieren ontspannen van je bovenbenen. En ontspan alle spieren in je benen. En richt je op het gevoel van ontspanning. Ze zakken steeds verder de matras in. En via je benen komen we uit bij je billen. En span de bilspieren even aan. En laat los. En voel maar dat je al je spieren ontspant. Voel maar even na. Dan komen we aan bij je buik. Span je buik maar even aan. En laat los. Voel maar even na wat er gebeurt. Hoe de ontspanning zich uitbreidt in je buik. Voel maar. En via je buik gaan we naar je borst. En ook deze spieren span je even aan in je borst. En laat los. En voel maar als je loslaat... Ontspanning die ontstaat in je borst. En via je borst verplaatsen we onze aandacht aan je rug. En ook de rugspieren spannen we even aan. En laat weer los. Goed zo. En concentreer je volledig op het gevoel van ontspanning. En voel maar hoe het gevoel van de ontspanning en het loslaten zich over je hele lichaam uitbreidt, een heel loom gevoel. Dan komen we aan bij je handen. Span je beide handen aan en doe maar net of er een potlood vastknijpt... En laat los. En voel hoe je vingers zich ontspannen. De ontspanning in je handen. Voel maar even. Zonder oordeel. Neem gewoon waar. Komen we bij je onderarm en span de spieren aan in je beide onderarmen. En laat los. En voel de onderarmen nu aanvoelen. we aan bij je bovenarm. En ook je bovenarmen gaan we nu aanspannen. En laat los. En voel maar hoe je bovenarmen nu aanvoelen. En voel dat de ontspanning zich feest verder en verder uitbreidt. Voel maar even hoe je handen ontspannen liggen. Voel het zware, lome gevoel van de ontspanning. En dan komen we bij de schouders. schouders allebei even aan. En laat los. Goed zo. En voel na hoe je schouders zich ontspannen en steeds verder in de matras zakken. Helemaal ontspannen. we aangekomen bij je nek en je hals. Span je nek en je hals aan. En laat los. Voel maar de ruimte en de ontspanning die zich steeds verder uitbreidt in je lijf. En dan komen we bij je hoofd. Voel maar je voorhoofd. Je kruin. En trek je kin iets in. Ontspan je ogen. En voel je ogen ontspannen. En ontspan je kaken. Beweeg ze maar even. Misschien moet je wel even gapen. Je ademhaling is rustig. Je voelt je volledig ontspannen. En steeds verder zakken in de matras. En terwijl je zo ontspannen ligt... Stel je je voor dat je op het strand ligt, een beetje schuin tegen de duinen aan. Je voelt de warmte van de zon op je huid en de koelte van een zeebriesje wat precies voor de juiste afkoeling zorgt. Je het ruisen van de zee en je ziet een paar meeuwen voorbij vliegen. Je voelt je warm en ontspannen. Maar ver weg hoor je wat geluiden van verkeer. En af en toe hoor je wat stemmen van mensen. Allemaal geluiden die je steeds dromer maken. En boven je zie je de blauwe lucht. Wolken drijven langzaam voorbij. Als je naar de horizon kijkt, zie je heel ver weg een bootje. Eindeloos ver op het water. Is zo ver weg, het is toch maar een klein puntje. En dan is het verdwenen achter de horizon. Je oogleden worden zwaar, ze vallen dicht. Het is net alsof je in een diepe, diepe slaap valt. En laat de beelden langzaam los en richt je op je lichaam. En voel maar. Hoe je helemaal ontspannen ligt. Hoe je loom en zwaar voelt en besef dat je dit gevoel altijd voor jezelf kunt oproepen door even rustig de tijd voor te nemen. En als je wilt gaan slapen, zet je deze opname dan rustig uit. Terwijl je dit ontspannen gevoel vasthoudt. En wil je de oefening beëindigen? Tel dan langzaam tot drie. En open je ogen. Rek jezelf even lekker uit. Beweeg je handen, je voeten en je wordt je weer bewust van je omgeving. Blijf nog even ontspannen liggen of even zitten voordat je weer opstaat.